Zou nou grappig dat het. zijn hè, als ik jouw duim kapot sla. Ja. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik het dak op kan. Maar speciaal voor hun zit ik hier dan, want ik ben vandaag zonnepanelmonteur. Goed, dan denken we eerst even aan de veiligheid. Wil gaan we je alweer eerst in harnas aantrekken. Dan moet je nog aangekleed op zondag? dag. <lacht> dat zijn twee mannen hè. Ik heb wel een beetje die dat ik ga skydiven. Niks is minder waar. <lacht> nou gaan we zo naar boven, durf je dan. Jazeker, ik heb geen kijk. Oké, het is toch best wel hoog. Ja. Uh, we zijn nou op het dak, wat gaan we ja. precies doen vandaag? Nou, we gaan vandaag uh, deze woning voorzien van 12 zonnepanelen. Dan gaan we dadelijk eerst de haken zetten en de profielen. Mm -hmm. Als de profielen zitten, dan gaan we de optimizers gaan we plaatsen. Als wij uiteindelijk alles goed hebben gedaan, dan, uh, dan mag jij straks de knop omzetten en dan uh, kijken of ze vanmiddag zonnestroom hebben. Cool. Dat is de bedoeling. Zou nou grappig zijn hè? als ik jouw duim kapot slaat. Ja. Ja, zo doet het eigenlijk best wel goed hè, Lonneke. Ja, zeker. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel. Ja? Ik van de koffie. <laughs> Mooi. Ik ben een kaas aan het knippen en op maat aan het maken. Optimizer zijn ze naar het vastklikken als het goed is en daarna de panelen erop en wordt alles doorverbonden. Dit is denk ik waar het allemaal een beetje om draait, of niet? Ja, onder ieder paneel komt een optimizer, heet dit eigenlijk. En uh, die zorgt ervoor dat ieder paneel afzonderlijk gewoon heel goed zijn werk doet. Nou, wij staan natuurlijk boven het dak te maar jij doet ook iets heel belangrijks hier binnen Ja, ik doe het binnenweg. Vanuit hier gaat een AC-kabel, en gaat rechtstreeks naar boven toe naar de omvormer toe. Okay. Dan gaan we deze erop schroeven. En dan zit hij vast. Maar je moet natuurlijk ook wel wat technisch inzicht hebben. Absoluut. Je moet elkaar vertrouwen, dus je moet ja. echt in teamverband werken. Ja, absoluut. Kantgericht zijn. En ja, Vooral geen hoogtevrees hebben, want uh, yeah. je ja. Is dat een probleem uh... hoor. Of vind je nou zo leuk aan je werk? Altijd buiten. Ik hou er niet van om, om continu op één plek te zitten. Ik vind het leuk om overal te komen. En, ja, je, bent, uh, je, je, je, je ziet iedere dag andere mensen. Ieder, ja, iedere dag is anders. Dus ik vind het heerlijk. Ja, en net zoals vandaag met dit weer is het natuurlijk gewoon een cadeautje. Ja. ja. Is het klaar nou, toch? Ja, is het klaar, toch? Ja, nou, is het klaar. is klaar. Oké. Nou, dat is de omval die ik gemonteerd heb. Mm -hmm. en dan jou die erg om hem aan te zetten. Om de zonnepanelen echt aan te zetten. Hij doet het? Ja, hij doet het. Yes. Goed gedaan. gedaan. Goed gedaan. Ja, yes.